Of je nu een blockbuster draait of een filmpje voor een schoolopdracht. Filmen, dat is je brein breken over een origineel idee. In weer en wind opnemen en tot laat in de nacht monteren. Klaar? Dan gooi je toch je meesterwerk op YouTube, zodat iedereen kan meegenieten. Of toch niet? Even terugspoelen. Heeft iedereen die in beeld komt zijn toestemming gegeven? Is het filmpje helemaal jouw eigen werk of heb je ook bestaande beelden of muziek gebruikt? Zijn al je bronnen juist vermeld?